Een firewall. Cruciaal om jouw instelling veilig te laten werken, onderzoeken en studeren. Maar best ingewikkeld om aan te kopen en te beheren. Een firewall is een grote aanschaf die je daarom vaak moet aanbesteden. Hoe meer capaciteit, hoe meer je betaalt. Na een jaar of vijf moet je de firewall sowieso vervangen. Maar om in de tussentijd niet in de problemen te komen, koop je meestal te veel capaciteit in. Zo is je firewall vaak te duur. Als je verkeer sneller evolueert dan verwacht, dan moet je je firewall vroeger vervangen. Maar ook het beheer is best tijdrovend en wordt ook steeds complexer. Je moet continu op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en misschien is de kennis hiervoor niet in huis. Dit kost veel tijd en moeite. Dat moet anders en beter, vonden jullie. Dus gingen we samen aan de slag. Het resultaat? Surf Firewall. Een firewall as a service van Surf. ...op maat van jouw instelling, beheerd en volledig schaalbaar. SURF-Firewall is toekomstvast en snel aangepast aan jouw behoeften van het moment. Je kan de capaciteit uitbreiden of afschalen, ook wanneer je nieuwe toepassingen lanceert. Zo betaal je nooit meer teveel en hoef je geen aanbestedingen meer uit te schrijven. Jij blijft aan het roeren. Via een handige interface bepaal je zelf de instellingen en behoud je het overzicht van het gebruik. SURF-Firewall staat overigens niet stil. We blijven samen met de instellingen doorontwikkelen en functionaliteiten toevoegen. Denk aan Firewalls in de Cloud, integratie met Surf Sock, een volledig beheerde firewall en nog veel meer. Dat is Surf Firewall. Een firewall door en voor het onderwijs. Geïnteresseerd? Neem dan contact op.